Hey, ik ben Chris, uh, ik uh, ben lerares geweest, Nederlands-Engels. Ik woon in Antwerpen uh, en uh, mijn hobby is theater vooral, uh, actief en passief. En nu vandaag ga ik uh, een aantal producten testen voor testaankoop en ik kijk daar heel erg naar uit. Ik vind het geweldig spannend.